Als iemand zich van alle kwaad gereinigd heeft, wordt hij een bijzonder en geheiligd voorwerp dat zijn eigenaar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor elk goed doel. De Bijbel refereert naar ons als aarden of broze menselijke vaten. Net als aardewerk gevormd op de pottenbakkerschijf zijn we van leem gemaakt, zie Jesaja 64 vers 8. Volgens Genesis 2, vers 7 heeft God Adam uit het stof van de aardbodem gemaakt en Psalm 103, vers 14 zegt, Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. Ook al zijn we zwak en onvolmaakt als we onze vaten, onszelf, vullen met Gods woord, dan worden we vaten van zijn zegen, klaar om voor zijn gebruik te worden uitgeschonken. We zijn allen waardevol voor de Heer. God kan zelfs gebarsten potten gebruiken. Maar eerst moeten we volledig toegewijd zijn aan God. 2 Timotheus 2 vers 21 herinnert ons hieraan. Als iemand zich van alle kwaad, dus alles wat onwaardig en onrein is, zich afscheid van alles wat hem kan besmetten van bedorven invloeden gereinigd heeft... Wordt Hij een bijzonder en geheiligd voorwerp die zijn eigenaar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor elk goed doel. Wanneer je vandaag een apart gezet vat wordt, zal God ongelooflijke dingen door jouw leven heen doen. Laten we samen bidden. Heer, ik ben van U. Ik wil een vat zijn dat geschikt is voor uw gebruik. Ik wijd mijzelf toe aan u. Ik wil vervuld zijn met uw woord. Geschikt en klaar voor elk goed doel wat u voor mij heeft. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking. Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen.